Welkom bij Iedereen Kan Haken. We gaan vandaag deze mooie deken maken met vaste paarsgewijs. Um, het is een deken met een afmeting van 1,25 bij 1,10 meter. 10. En maar allereerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het abonneren op mijn uh, haakkanaal, duimpjes omhoog en Onder op het einde van de video, daar op mijn foto klikken. Dan kan je abonneren en dan krijg je automatisch iedere keer de nieuwste haaksteken, de nieuwste filmpjes. Maar we gaan beginnen vandaag met deze leuke deken. Um, hij wordt gehaakt met de Royal van Zeeman. Dit is de Royal en um, haaknaald nummer 6. Je hebt nodig dus. 5,5 uh, bol uh, royal, bonnetje altijd bewaren want dan kan je altijd nog de bollen terugbrengen als je over hebt of als je verder wil dan ja dan moet je wel zorgen dat je genoeg hebt dus als je zegt van ja ik wil ik weet nog niet hoe dat ik hoe groot dat de deken wordt dan zou ik adviseren pak 8 bollen en bewaar het bonnetje je hebt nodig een schaartje en een centimeter en dan haaknaald nummer 6. En dan gaan we beginnen met een opzetketting van lossen. Nou, de opzetketting daar heb ik een apart filmpje van hoe je die maakt, maar dat doet wel eens ja, dat doen sommige mensen helemaal anders, maar ik doe hem zo. Dus zo leg ik hem uit wil je de deken maken dan zet je op 100 steken plus een begin losse op dus 101 losse steken en uh, als je daar bent dan zie ik je op het einde weer terug als je 101 steken opgezet hebt ik heb natuurlijk iets minder uh, dan zet je in de eerste steek begin je altijd met een vaste dus dit is je eerste steek dit is een vaste en dan ga je met de vaste paars gewijs beginnen en dat betekent dat je in diezelfde steek weer insteekt je haalt je draad op en in de volgende steek steek je in en je haalt je draad op En dan ga je door omslaan door 3 dan ga je weer in deze steek bij je laatste was daar steek je weer in je haalt je draad op en dan pak je de volgende steek je steekt in en je haalt je draad op, omslaan door 3. Hier steek je weer in, insteken, draad ophalen, de volgende steek insteken, draad ophalen, omslaan door 3. Insteken, draad ophalen, volgende steek insteken, draad ophalen, omslaan door 3. Insteken, draad ophalen, volgende steek insteken, draad ophalen, omslaan, door 3. Insteken, draad ophalen, de volgende steek insteken, draad ophalen, omslaan, door 3. In deze weer insteken, draad ophalen en de volgende steek insteken, draad ophalen, omslaan, door 3. Je gaat weer in deze steek insteken, draad ophalen, insteken, draad ophalen, omslaan door 3 en dan krijg je een hele mooie vaste paarsgewijze steek. En zo maak je de hele rij steken af. En op het einde, dan zie ik je weer terug. En dan leer ik hoe je moet eindigen met deze steek. en we zijn nu op het einde van de toer het is echt een hele makkelijke steek je ziet hem nu nog niet zo goed maar het is gewoon een hele fijne steek het zijn allemaal vast eigenlijk alleen kijk je steekt hem weer in waar je gebleven bent en dan pak je de laatste steek en dan haal je ook weer je draad op omslaan en door drie en nou heb je alles klaar en nu doe je gewoon één keer lossen, dus omslaan door één. En dat is je eindigen. Zo eindig je iedere keer je toer. Je draait om. En dan begin je weer met vaste. Iedere toer begin je met een vaste steek. één vaste steek. En dan moet ik wel even het goede draadje pakken. Dus je eerste steek is deze steek. Hier zet je je vaste in elke toer een vaste en dan begin je weer in deze steek je draad ophalen de volgende steek je draad ophalen omslaan door 3 in deze steek weer insteken de volgende insteken omslaan door 3 nog een keer insteken draad ophalen de volgende insteken draad ophalen, omslaan door 3, zie je het resultaat? ik zal nog een paar meedoen hoor dus hier insteken, draad ophalen, de volgende steek insteken, draad ophalen omslaan door 3, insteken, draad ophalen, insteken draad ophalen, omslaan door 3 en dit is de vaste paarsgewijze steek dus je eindigt gewoon iedere keer met een keer lossen dus dat je gewoon een losse haakt dan keer je je werk en dan begin je weer in het begin van de toer met een vaste en dan begin je weer met je paarsgewijze steek en dan krijg je dit mooie resultaat het is echt een uh, steek waarbij je gewoon bij de tv kan gaan zitten zonder nadenken ga je hele toeren af. En dan heb je zo die prachtige deken op de bank liggen. Het is geen duur garen. Dus zou ik ook. Uh, ja, ik vind het altijd zonde om te duur garen te kopen. Maar goed, als je, als je het voor over hebt, dan uh, moet je het zelf uh, bepalen. Hij haakt heel lekker weg op haaknaald nummer 6. En je hebt een mooi resultaat. En je weet de afmetingen al dus je zet 100 steken op plus 1 dus 101 lossen en je begint met de vaste paarsgewijze steek ik zou zeggen als je dit een leuke video vindt graag duimpjes omhoog en voor te abonneren hier rechtsonder dan krijg je iedere keer de nieuwste haaksteken uitgelegd en bedankt voor het kijken en tot de volgende video